Er zijn niet heel veel woningen met zo'n prachtige uitzicht over de vijver. Maar er komt ook nog bij op 100 meter van het centrum en op 50 meter van het winkelcentrum. Dus een prachtige locatie. En daar komt binnenkort deze hele leuke hoekwoning beschikbaar. U ziet hem op de achtergrond met een hele grote tuin en een garage en nog een hele grote schuur. Hij is nog niet op funden, want de mensen gaan nog even opknappen voor de verkoop. Maar wilt u hem alvast bekijken, neem dan contact op met HVMS op 0251. 655086.